Stel, u woont in een leuke woning, maar u denkt, wat kan ik eigenlijk met deze lage rentestand? Nou, u kunt verhuizen naar een royalere woning, maar ook nog tegen lagere lasten. En dan kunt u misschien toch die overstap maken naar die iets grotere woning. Nog wel in uwzelfde wijk, waar u waarschijnlijk heerlijk woont. Kom dan even langs bij HVMS. Wij rekenen graag voor u door wat het u kan besparen. Zowel voor uw woning als voor uw hypotheek. bent u bij ons welkom. 0251 655 086